Sinds 2011 voert Correndon Dutch Airlines allerlei vakantievluchten uit naar bestemmingen rond de Middellandse Zee. En daarmee is het een directe concurrent geworden voor de bekende chartermaatschappijen TUI en Transavia. Waar heb jij recht op als jouw Correndon vlucht vertraging oploopt en hoe groot is die kans? Wij leggen het uit. Corendon Vliegvakanties bestaat al sinds 2000... en daarmee verkoopt Corendon complete pakketreizen... inclusief vlucht, verblijf en transfer. Corendon Dutch Airlines, die deze vluchten uitvoert... beschikt over drie vliegtuigen van het merk Boeing 737-800. In het zomerseizoen wordt er meestal nog een extra toestel ingehuurd. gehuurd. Corendon Dutch Airlines is sinds de start in 2011 behoorlijk gegroeid... En biedt nu vliegvakanties aan naar allerlei Europese bestemmingen, zoals Griekenland, Spanje en Italië. Maar ook naar verre bestemmingen als Curaçao, Dubai, Bali en Brazilië. Correndon startte met vliegvakanties naar Turkije en is daar ook populair mee geworden. Daarnaast is Correndon qua service vooral beroemd geworden toen het broodjes kroket op haar vluchten ging verkopen. Een echte Hollandse klassieker. Daarentegen krijg je verder maar 74 centimeter beenruimte. Dat is weer iets minder comfortabel. Corendon Dutch Airlines vliegt in Nederland vanaf alle luchthavens. Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. In 2018 liepen 35 vluchten van Corendon Dutch Airlines een vertraging van meer dan drie uur op. In vergelijking met haar concurrenten was dit veel minder dan bijvoorbeeld Transavia en Tuifly... De langste vertraging van Correndon Dutch Airlines in 2018 was op 13 juli van Maastricht naar Kos en duurde een dag 8 uur en 55 minuten. Deze vertraging ontstond door een technisch mankement. Naast Correndon Dutch Airlines is er ook nog een Correndon Airlines die onder de IATA-code KANJE vliegt.